Goed zo, Joyce! hey Joyce! Uit de blauwe bak. De bak van Black Jack. Hé, hey Roosje, oh, Annabel hou eens op. Annabel hou eens op. Kom eens. Kom eens bel. kom, kom deze. Je bent een ondegend figuur. Niet doen Annabel, nu hangt keer helemaal scheen. Hoi. Dat mag Annabel. Kom maar, Joyce. Ho, Joyce. Hé, hey, Blackjack. Hé, hey, Roosje. Oh, Annabel. Je bent wel een beetje stout, Annabel. Wat moeten we nou met jou? Hé Roosje, hé Roosje. Dat smaakt goed, Roosje. Hé Roosje. Hé Roosje. Goed zo, Joyce. Hé, hey, Black Tech. Kijk eens, Black Jack. Ho, Joyce. Hé, hey, Roosje. Nou, Annabel, je, je hebt een andere bak. Smaakt je niet te lekker natuurlijk. Als je maar niet te snel eet, want dan ga je weer gesproken bij Roosje. Oh, je hebt nog meer dan genoeg. Daar hoef ik maar eens op te maken. Hé, hey Roosje. Hé, hey Roosje. Oh, Roosje. Goed zo, Roosje. Naar de Appaloosa's.